Yo, mensen van Almost Normal, mijn naam is Maradik. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag ben ik met mijn steltje, ja, Motties. Gaan we naar de Apenhul? Daar is de Apenhul. daar gaan we naartoe. Eh, dit wordt wat. Ja, het gaat vast wel leuker worden, denk ik. Misschien. Kijk, Niels is best wel lang. Of Spijk is gewoon extreem klein. We gaan aapjes kijken, Sam. Ja. Wow, dit is echt een hele grote aap. Hoehoe, haha, ik ben aan. Ja, Oscar, wat heb jij gedaan? Vijf euro. Je hebt vijf euro betaald voor? De, de glas. Ja, oh, de presentatie. Oké. uur. Dit is een beetje kijken. Alle tassen moeten in een aapvrij tas. Wat is een aapvrij tas? Uit een nieuw collectie van 2022. De apenhul. De aapvrij tas. Helemaal in het groen. Gratis bij de aapenhul. Wauw. Ik op mijn vader's rug. Loslopen apen. Het gaat kijk. gebeuren eindelijk. Ik vind ze nu al leuk. Kijk wat een cutie! Die Aapje. Hallo. Kijk klein. Wat cute. Ik dus Hoop je ook dat we op jou komt zitten? Hé, hey maat, kijk. Je kan hier op mijn broek. Hij geeft geen fuck. Mok kom de En dan hier zie je Barend, de natuurvideograaf. Hij filmt hoe de aapjes gevoerd worden. En zo heeft Barend heel veel mooie beelden gemaakt van eigenlijk vrij weinig. Laten we hopen dat het verder op de dag beter wordt qua beelden. Wij zitten doen eten. Ja. Ik wist niet dat ze stro aten. Nee, daar is het. Daar oh, ja. in de ah. Ik wil er in ieder geval eentje aan. Ik wil er eentje aanraken. Nee, ik wil er niet. Hallo, dat is dit <laughs> <No> <laughs> maar god. Vandaag ben ik in de jungle. En zijn we op zoek naar apen. We zitten hier met heel veel mooie apen op de achtergrond. En ik hoop dat ik er nog eentje kan voeren vandaag. Best wel een goede imitatie. Het was best wel goed eigenlijk. Je kan zo naar Zep. Zepp, hit me up. Ik kan dat niet hoor. Nee, dan ja dan Waarom nou, kan zo. jij? Nu we hebben we een probleem. Onder zijn benen door! Oh, we hebben geen probleem op. Oh. oh mijn god waarom! Ik weet niet of ik dit leuk vond of zeg maar... Heel raar. Uh, ik, ik vond het, het wel melden, heel zeg maar. raar. Ja. <tie> Wisten nou jullie trouwens dat je een ringapenkostje loopt los? Wow, dat is echt een groot hoofd. Moet we nog even spelen, Barend. Ja! Dit <mijen> ja. is het jachtseizoen. Ze zijn naar me op zoek. Kijk. Je <mijen> ja. Ik ben Barend kwijt. Ik zie een Barend in het beeld. Het is best wel hoog hoor. Wat is er, dan? mag je naar boven zitten. Hoezo? Omdat u te oud bent. Ik heb dit meisje gezegd dat ik er wel op mag. Nee. Maar kijk, hij is een boet aan het uitschrijven. Ja, ja. We zijn op dit moment Doe, verdwaald. Goed. Goed. Waar raad. zijn we? Ja, kijk, kijk, we gaan nu hier nog heen. Oh ja, we dus moeten we gaan wel zo. Dus we gaan richting hier. Nou, we gaan gewoon daarheen. En dan yep. zien we wel. Wat zijn dit dan die ringstarpakjes? Ah. Ja, dit zijn de witte. Barnegaanse Afrikaanse apen. Oh. Oh, oh geen schaamte hoor. Wanneer niemand met Joshua Fortnite wil spelen. We hebben... <lacht> <lacht> Nachtapendverblijf. Jongens, Shhh. Dit is echt super vet. Kijk daarachter. achter, Ja, oké, okay. op de camera zie je niks, ik doe hem weer uit. Dank u. Je ziet dus ook een camera, dan kan je wel een beetje zien wat we zagen. Dat is een luiaard. En oh salamander zit er ook, joh. Ja. Uh, Wat de fuck gebeurt er hier? Niet in de Oké, okay. oh, the fuck? We zijn bijna bij de rings aan het maken. Eindelijk! Hey Loeboes. jij er ook zo zin in? Ik heb er super wel zin in. Maar alleen als jij nog even like en subscript. We, we hebben het gevonden. Maar we zien ze niet. Oh daar zijn ze allemaal! Oh ze liggen allemaal op de... Oh, kijk De ring maken. Hoeveel oh, rondjes, uh, zoveel ringen op zijn uh, staart. Het ja. is niet normaal, maar we hebben hem gevonden. Wanneer gaan ze dat liedje zingen? Dat liedje. Like like Onze <laughs> ervaren expediteur Oscar niets. Onderweg naar. Oh wow, we zijn helemaal bovenop. Hey, we hebben het gevonden. We zijn er. Hij zit nog steeds. Hij zit nog in niet. Oh, Joshua heeft nog steeds geen partner gevonden om mee te spelen. De winkel overval, wat gaan ze doen? Oh, jullie gaan informatie opdoen over je eigen ras. Wow. Oh joh, wow, wow. oh joh. Wow, wow. Is dit jullie hangplek? Wow, wow. dit maakt het een geluid. Als ik jij nou eens keihard een slap geef op jouw borst hè, Heb jij dan een rode titi? Ja. Nee. Maar, wil jij eens vertellen wat er nu gaat gebeuren? Oké, okay, er was een challenge. Joshua moest zoveel likes krijgen op zijn Instagram-foto. En dan zou hij een taart in zijn gezicht krijgen. Maar dat legt hij niet uit, dus vandaar dat ik dit nu doe via een voice-over. Oh. Niels, ik probeer die nog te redden, maar... Jij ga, Sam, jij gaat het doen? Ik wil het zo gaan doen. Oh. Oh. Dat was ook zo! Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was weer een grote chaos hier in de APU. Ik vond het in ieder geval een superleuke dag. Al mijn wat is natuurlijk super bedankt. En jij ook. Ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.